Dat is de 15e editie van Kunstbende en dat is geëvolueerd um, in die zin dat dat vroeger uh, de provincies waren die dat organiseerden en nu is dat eigenlijk een heel groot uh, netwerk van heel veel jongeren en, en cultuurorganisaties die, uh, die samen ervoor zorgen dat er elk jaar opnieuw elf voorrondes over heel Vlaanderen en Brussel worden georganiseerd en een grote finale zoals hier vandaag uh, in de Warande. Er zijn grote namen uit voortgekomen. Ik heb de, een klein uh, Baltazar uh, groepje leren kennen ooit. Uh, toen waren ze met drie nog maar. Um, ja, dat waren allemaal een soort van broekies en snotnes. En als je ziet waar dat die de dag van vandaag staan, en wij zagen heel snel dat, uh, dat, dat jongeren. Uh, verder dan dat evenement kijken en ook daarnaast en daarbuiten van alles met kunstbende willen doen. Dus we zijn heel erg bezig geweest de afgelopen jaren met de community rond kunstbende uh, uit te breiden. Dus we zorgen heel erg voor dat de bende in het woord kunstbende, dat dat ook heel veel aandacht krijgt. Omdat dat hetgene is waar dat gevoel van dat, uh, ja, dat de grote trekkingskracht en de stuwende kracht achter kunstbenden eigenlijk zit. Dat het van de jongeren is en dat we dus ook verder dan dat ene, ene momentje van die voorronde of die finale moeten kijken, maar eigenlijk een heel jaar. Maar als een continu uh, uh, gebeurtenis in het leven van jonge mensen kunnen aanwezig zijn.